U ziet achter mij een heerlijk groene wijk in Castricum. En misschien woont u zelf ook wel in zo'n leuke wijk waarvan u het liefst wil blijven wonen. Maar misschien een stapje hoger, vrijstaan, terwijl er een kap. Dat is natuurlijk allemaal mogelijk met deze lage rentestand. Dus laat het u eens een keertje voorrekenen bij de experts van HVMS voor hypotheken en uw woning. En wie weet zult u verbaasd staan van de lagere lasten dan de huidige lasten. U kunt ons bereiken op 0251 655 086 en wij rekenen het graag voor u voor.